Breinvriendelijk leren, breinprincipe, zintuigen, uit het boek Hands-on leren van Helen Reed. Er komen steeds meer aanwijzingen dat kinderen beter leren, met meer plezier leren en meer onthouden wanneer ze actief en fysiek bezig zijn met hun omgeving. Door dingen zelf te doen en te beleven kan het leren op school en daarbuiten effectiever worden. We noemen dit hands-on leren en ook denken met je handen, handelend leren of begrijpen. Hands-on leren kan worden ingezet op alle leergebieden. De mogelijkheden hiervan zijn enorm, maar in de praktijk wordt er nog te weinig mee gedaan. In dit boek vertalen we bevindingen uit de neurocognitie- en onderwijswetenschappen naar inzichten die relevant zijn voor leraren, ouders en anderen die betrokken zijn bij het lerende kind. Daarmee geven we handvatten om hands-on leren in de praktijk toe te passen. De mens is een uitstekende leermachine. We hebben haarscherpe zintuigen waarmee we de wereld om ons heen waarnemen, informatie daarover opslaan en deze vervolgens gebruiken om ons gedrag bij te sturen. Niet alleen het zien en horen, maar ook het aanraken, voelen, bewegen, ruiken en proeven spelen daarbij een belangrijke rol. Des te opmerkelijk is het daarom dat de meeste lesprogramma's en methoden sterk gericht zijn op vooral het horen, auditief en zien, visueel. Lesstof wordt behandeld met behulp van gesproken taal, geschreven tekst, beelden, filmpjes en computeranimaties. Andere zintuigen worden niet of nauwelijks aangesproken. Er komen echter steeds meer aanwijzingen uit wetenschappelijke studies dat het betrekken van andere zintuigen, vooral de tastzin en de bewegingszintuigen, het leren effectiever kan maken. De inhoud, kwaliteit en en houdbaarheid van de kennis die de kinderen opdoen verbetert ziender ogen als ze al hun zintuigen kunnen gebruiken bij het leren.